Staan blijven! Oh, er komt een trein! Potverdomme! Goed zo! Liggen! Davis! houden Oké, okay, er wordt geschoten vanuit het voertuigbond C-achtervolging. Uh, de welbekende Trevor Phillips zitten wij achteraan. alle mensen leuk dat naar deze nieuwe video mijn naam is gt5, Duval en moor vandaag ga ik op pad met het AT met z'n tweetjes en de hond, die zit al voorin want anders heeft hij geen plekje, dus die moet wel voorin zitten mijn collega lekker achterin zitten wat gaan wij vandaag allemaal doen, wij gaan op pad um, uh, naar uh, meldingen die ons op straat uh, tegemoet gaan komen en misschien in gebouwen uh, voor een invalletje ofzo um, voor de rest uh, heb ik wat informatie over het AT en het DSI want dat zit toch een beetje anders dan ik dacht. Ik dacht altijd AT, arrestatieteam wat ook op onze rug staat. Die gaat naar geplande acties en uh, die gaat uh, mensen aanhouden uh, in een huis op, uh, op zondagochtend om 5 uur wat, waar iedereen nog slaapt. En de DSI gaat naar niet geplande acties zoals iemand die op straat zit te schieten of uh, die zichzelf iets wil aandoen in zijn huis. Maar dat is toch wat anders en dat is namelijk deze foto die jullie nu in beeld zien. En dan begin je dan bovenaan bij nationale politie, dan gaat de, naar de DSI, dus de Dienst Speciale Interventies. Dat is gewoon iedereen in zijn pakje, wat, als ik het goed begrijp. En dan ga je krijgen ofwel de politie ofwel de defensie. En dan vanuit de defensie heb je de BSB, geen idee wat dat is. En dan heb je vanuit de politie het arrestatieteam En dat is AT Noord, AT Haaglanden, AT Zuid, AT Amsterdam, AT Midden, AT Rotterdam. En niemand weet waar die... Uh, ja, waar die plekken waar hun zich schuilhouden zijn. Dat weet ik in ieder geval niet. En ik denk ook niet dat jullie dat weten. Um, ja, En dan heb je iets van uh, interventie uh, bestaande uit twee derde militairen en een derde AT'ers. Komt een actie wanneer de AOE'en het niet aankunnen. Dus ik neem aan tot wanneer de algemene um, Nederlandse politie, dus gewoon uh, noodhulp, het niet aan kan komen. hun. Nou dat is een beetje... Um, het, het, goed, kort uitgelegd, dus het is niet zo wat ik ooit tegen iemand ook heb gezegd van DSI gaat naar niet-geplande, AT gaat naar geplande. Dat is het niet. Um, even kijken. Voor alle wagen. Dat is niks. Voor alle wagen. Wij gaan maar even naar de schietbaan, we gaan even schieten. Even weer oefenen met ons keer uh, en dan... Uh, ja, gaan we kijken of er meldingen komen. En dat kan van alles zijn, persoon met mes, persoon met uh, vuurwapen. Ik ga niet alles aannemen, of ik ga niet, uh, even kijken hoe ik dat ga zeggen. Ik ga ook meldingen aannemen die officieel niet echt voor het AT en DSU zijn, maar waar wel geschoten zal gaan moeten worden of niet. Um, gewoon om het nog wat enigszins um, leuker te maken, zodat ik niet maar uit drie meldingen kan kiezen, snap je? Dat we in ieder geval genoeg te doen hebben en anders heb ik daar nog wel dingen voor tot we genoeg te doen gaan hebben Audi r6 gemaakt door team mh uh, uniformen gemaakt door ruben ruben uh, is te vinden op uh, discord waar je ze ook kunt krijgen Shout out naar hem uh, in de hier onderaan als ik eraan denk dat het de tennis is wat uh, als ik eraan denk maar goed komt hier een beeld uh, wat ruben zijn discord is Voordat jullie mij zeggen, oh, er wordt geschoten. Nee, dat is binnen. Iedereen hij nu, aan. what the fuck, loopt hier? De hond blijft zitten, die is nergens van nodig nu. Hallo. En zo verdwijnt het geluid opeens als wij binnenkomen gelopen. Nou, oké. Okay. Standaard zooi weer even. We gaan even laten zien wat we allemaal hebben. Zaglame aan. Ja, laden. Zo. De klok 17. Uh, shotgun hebben ja daar hebben we. Die ga ik toch niet gebruiken. Tear gas, dat zal iedereen hier leuk gaan vinden. Lekker huilen. En sticky bombs die ga ik niet hier gebruiken. En nog de taser, maar die zal het vast wel doen. Doet hij het ook? Hier is het ook. Die... Goed. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Nee. Nee, ik twijfel, maar nee Dat is uh, die melding waar we toen een keer een uh, hele aparte video voor hebben gemaakt Van een half uur Die me helemaal mislukt was Waar ik vijf keer dood ben En ja, Die kan ik niet uh, Nee, daar kan ik nu even niet tegen om die weer uh, te moeten doen Zullen we nog wel een keer doen Maar dat is maar een hele video met z'n viertjes van het AT En de hond, ja die kun je daar echt niet in zetten Dus uh, Nou, ander keertje Dispatch calling unit 1, Lincoln, 18, S daar we hebben we persoon met een mes, Strawberry. 12 02, OC, we komen dan. Zou er aan het insteken zijn, op iemand? Ik denk hier zo achter, waar de collega's ook, uh, Rechtsvrij, rechtsvrij is. is oh hier, oh shit. Hey! We hebben een 148 en strawberry. Staan blijven we gepakt door de hond. Staan blijven! Meewerken. Mest laten vallen. Neerleggen, blijven liggen. Oké, okay. ben aangehouden. En gaat zwijgen. Dus nu doen we door zo'n hoofddoek of zo'n blinddoek om. Dat ze niks gaan zien en we nemen hem mee. Voor de graag een ambutje te plaatsen. Voor een slachtoffer neergestoken. Eenheid van de politie. We gaan de overbrengen naar het bureau en dan zijn we weer inzetbaar. En dat doen wij zo snel als mogelijk. En ik weet niet of dat de gang van zaken is, maar dat vind ik gewoon cool. Met spoed naar het bureau met een verdachte achterin. Aan een collega overdragen. En wij weer een zetbaar. Een assault op een civilian in Rancho. Rijdt u alstublieft prio 1. Hier links zou een gijzelsituatie zijn. Ja, precies. Politie. De hond. Nee, verkeerde. Hond. Kutzooi. Pak. Stoppen. Wapen laten vallen of je wordt gepakt door de hond. Nee, hond, je pakt de verkeerde. Nu pak ik sowieso de goede. Nee, hond, ook niet hier komen. Dat ding wil niet luisteren, hè? Hij gaat weer. Pakken. Stomme hond. ah er komt een trein. Potverdomme. Goed zo. En dat je handen, val. uh, handen laten vallen handen laten vallen handen laten zien goed zo die hond heen. oké okay, naast mij um, Ja, dat ging slecht Een aangehouden ga naar bureau mijn collega het scheelt mij even veel tijd ik kan niet even wat uitleg doen bij iedereen dat ging heel slecht um, de hond had er wel maar ze kreeg toch nog de kans om um, um, om te schieten en ze schoot de of het slachtoffer dus door het hoofd. Dus dat ging niet helemaal uh, soepeltjes. Hij moet even uitstappen want die hond kan dus niet instappen nu. Maar nu kan hij snel instappen. Goed, dus uh, volgende keer beter. En die hond pakt ook nog de verkeerde trouwens. Dat ook nog eens erbij. Nog End. Melding afgerond. Uh oh, ik had nog een melding openstaan. Een andere blijkbaar. Waarvan ik niks wist. chamberlain okay. hill melding melding uh, persoon uh, in een uh, voertuig wordt gezocht door ons um, zou uh, hierbij uh, betrokken zijn zou bij een uh, drive by attack zijn betrokken dat betekent uh, langsrijden en schieten letterlijk dus je gaan we even klem zetten en aanhouden maar nee, wie is het, het voorste voertuig ik kan hier nergens heen, ik zit hier vast En als je nou een audi opeens over de stoep ziet gaan en naar hem toe ziet rijden dan weet hij ook al hoe laat het is denk ik en dan komt iets ah oh nee dat is gewoon die trein de situatie wordt even gefriest hier want ja we kunnen niks dus uh, maar ja, niemand krijgt groen blijkbaar. Achter mij is was vrij nu niet meer. De metro geeft mij nu even de kans om uh, een vrije ruimte te creëren. 1201 dat 1201. Oké, okay, die gaat er een soort van door. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid Aan Handen laten zien, in-uitstappen. Stoppen. Elke verdachte beweging wordt er geschoten. Liggen. Mond houden. Aangehouden. En zwijgen. Oké, okay, een verdachte aangehouden. Klem gezet. Uh, Breng hem even naar het bureau. toch niks nuttig, dus ja, ik kan wel mee gaan schieten maar ja, ik weet niet wat die persoon heeft gedaan ja, die moeten we gewoon even aannemen Trevor Phillips zou hier rondrennen en die wordt echt nog gezocht en dat is de zwaarste crimineel in uh, heel uh, Los Santos dus die moeten we even aanhouden oké, okay, er wordt geschoten vanuit het voertuig op onze C-achtervolging uh, de welbekende Trevor Phillips zitten wij achteraan um, ja vuurwapengevaarlijk. gevaarlijk achtervolging voortzetten ontsnapt niet van een Audi RS6 en helemaal niet als er een AT team in zit alleen opletten dat hij niet terugdraait en gaat schieten ja, te dichtbij en we worden beschoten Oh hij rijdt hard, ik dacht al dat ik hem kwijt was. Allemaal uitstappen. Oké. Okay. Terug instappen collega, snel. Sneller, sneller, sneller. Linksaf. Rechts vrij. We gaan richting haven. Daar kunnen we wat meer risico nemen. Zeker op dit tijdstip van de dag. Zullen daar niet veel mensen zijn. Hopelijk gaat hij wel rechts af. Als we hier rechts gaan. gaan we de haven Ja, We gaan de haven in. Dus hem hier in principe opwachten. Hij gaat ergens weer terugkomen. Alleen de vraag is waar. Hier zo. Stoppen. Stoppen. Stoppen. Uitstappen. Staan blijven. Staan blijven zeg ik! Die hond pakt hem. Dan ga ik achter hem aan. Staan blijven! Liggen en liggen blijven. Die hond gaat niet achter hem aan. We zijn op dit moment kwijt, maar als het goed is zou iemand die hier rent. Ja dat moet hem wel zijn. Shit. Zee, collega's erbij. Hier even een gebied zoeken. Een collega vraagt om mijn assistentie. Ik ga nog iets uit. Oh daar komen ze. Uh, er rijdt mijn hond aan! Oh my god! Godverdomme, hebben we een hier 5, ik ben Ja. Holy shit, die gast. 1201 <totles> 1201 nou oké, okay. eenmaal aanhouden verricht uh, en mijn hond is helaas overleden. Het was een uh, potverlom een goede hond. Maar ja, daar hebben we niks meer aan. 1202 OC, we komen dan. Maar nu, de persoon waarom het gaat, die hebben we hier. Hij uh, ziet er dood uit. dat 12.01.00. 12.01. 1.01. Lincoln, 18. Citizens Reporting at 484. Oké, we moeten maar even Like hier naartoe laten komen en die gaan hem meenemen. Want ik denk dat uh, veel mensen hem wel graag willen hebben. 1205, ik ben onderweg. Of ja, graag wil hebben. wel hebben. In ieder geval even een bewijsje toch we hem hebben. He? aangehouden met dodelijk vuur. Ik weet niet of we het dan nog aanhouding kunnen noemen. Het wel, wel opeens heel donker. Ik dacht even dat er iets ging gebeuren. 1201 dat hij 1201. Ja. Oh, oh. er is een auto met drugs runners, ook die worden wij waar. Daar, ook daar worden wij voor gevraagd om die aan te houden. Unit 1, Lincoln 18 De Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Nou, Hij is gewoon door. Hallo. Units reporting, a suspect resisting arrest in Alicia and Island. Stoppen. Stoppen uitstappen beide verdachte wegen wordt er geschoten staan blijven jij ook leggen beide snel een beetje ja, SC tweemaal aanhouding graag uh, takelwagen ter plaatse Ja, ook, ik ben aangehouden. Assistance needed for a suspect placed under arrest in. dat is niet. 1205, ik ben onderweg. Dat is, dat is gehoord. Hebben we iets van bewijsmateriaal? Uh, hebben ze iets laten vallen? Drugs. Tijdens hun vluchtpoging. Hier niet. Ik heb niks gezien, uh, meldkamer. We gaan even naar de rechtszaak tegen deze twee heren. En dat zal zijn... Uh, ja, we hebben niks gevonden helaas. De bestuurder is schuldig gevonden aan... Uh, uh, gevaarlijk rijgedrag en uh, bij arrestatie. Hij heeft daarvoor twee jaar gekregen. En de bijrijder was schuldig gevonden voor. Um, verzet bij arrestatie. En heeft daarvoor 1 jaar gekregen. Oké, okay. ja we hebben geen drugs uh, aangetroffen. Nu moet ik zeggen, ik heb ze ook niet gefouilleerd. Dat was een beetje dom van mij. Uh, we kunnen ze dus niet pakken voor drugs dealen omdat we daar uh, ja we hebben één, één gedeelte, één stuk gemist. Uh, Eén bewijsmateriaalstuk gemist. En ik ben mijn collega kwijt. Hij is nu bij de rechtszaak denk ik. We ja, gaan naar de nou, laatste mailen voor vandaag en dan is het weer mooi geweest. En weer een uh, mooie dienst erop zitten met het AT. Helaas is onze hond gesneuveld. Met niks aan te doen. Dat is gehoord. Six, all, twenty. Suspect is heavily armed. Code three. Er zijn uh, twee of meerdere personen Attention. met zware wapens hier aangetroffen. Are armed with an RPG. A gun. Stoppen. Stoppen. Handen laten zien. Wapen laten vallen. In er voor alle wagens, voor alle wagens. Code for, all units to... zou een RPG in het spel zijn. Dat is geen RPG, die is wel flink toegetaakt. aan zijn een shotgun. En wat voor een, zo'n automatische uh, shotgun. En daar kun je echt uh, ziek mee schieten geloof ik. Ja, zo. Dan ben je dood, dat weet ik wel zeker. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik je dat jullie heel leuke video vonden. En ik zie jullie graag over twee dagen bij de volgende video. En dat is... Um... Moet ik even heel goed nadenken. Ik weet nog niet. Ik, ik heb al iets opgenomen. Ik weet niet of het over twee dagen is of over vier dagen. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Tot de volgende. Doei.